Hij gaat! Hij is dood! Hij is tot! Ze zijn Renemo! Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en ik ben vandaag terug op GDPVP, op Fictions. Vandaag gaan jullie een base raid zien. We hebben onze buren raidable gemaakt, die guys van mijn eerste video op deze server. Ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video. Laat zeker een like achter, want daar support je me echt enorm mee. Ik zweer het, een like geeft echt enorm veel motivatie. Abonneer als je nog niet hebt gedaan en uh, ja, geniet van de video. Waarom oh, ben je Ik ben up legit up gegaan. Ja, Waarom ben je Ja, ik blok het en ik was what? met feiten en ik ging up zijn. Zou ik ook komen? Zo. Ik heb geen gap, we zijn er bij één. Kom op, kom op, kom op, kom op, allemaal, allemaal. Think, allemaal. Think, all think, all think, all open. Heeft iemand gap? We zitten er bij ze, we zitten er bij ze. Vloedje purple, sorry. Ik ben oh. in. Ik sluit aan de fence, ik zie wel een tipje zin. Ik flik dit. Hou je ook niet voor elkaar? Niet in elkaar, niet in elkaar. Daarheen. Hurl op hem, ofzo. Laat hem niet skaten. Hij heeft geen uitkomen. Hij heeft de up zijn. Oh, no way. Oh, nee, mijn god. Ja, dat maakt niet uit, ik moet toch geen 2v1 aan? Ja, lekker zo, lekker zo. Gaan weer de vissen staan? Ga weer de vissen ja. staan? Ik probeer. De, uh, de, ik kan deze keer voor mij maken. Echt leuk, echt Hé, Kunnen jullie een up zijn ergens, joeze? Nee. Oh, mijn god, deze caps gaan super traag. <coughs> <coughs> deze gaat ook damage, jongen. Ja, ja hier is een u time maar daar komen we niet echt zo mee. Ja, maar je? Oh, kunnen yes, jullie ergens yes, yes, op zijn, Joze? Yes, ik nope. Ik kan niks doen, Brons! Ik word door mijn gaps heen geslagen. Bro, bro, bro. Ik kan niet door steen. Die kan je wel halen, want ik zou eentje nog... Oh. ...zijn. Nou ja, dit is wel rekening. Dat valt weer niet. Waar ben je aan het doen, shoot? Ik heb alles een mc gedaan. Klaar... Uh... Ik zit oh. op oh. heel Somalië. Oké, okay. kom naar de dag. Oh. We de zijn er, we zijn er, we zijn er. Ik ben op programma. We ik ben dood, ik ben dood. André, help, help, help, help. Ik moet ook hebben, ik moet ook hebben, ik moet ook hebben. Hiet is echt af dit is echt af we kunnen dit we kunnen dit we kunnen dit we dit zijn fucking entropia jongens <laughs> <laughs> Entropia Ik ga stuk Oh ze zit met me eens ze zit met me eens Boeie! ENTROPIA! Ik heb er geen af! Ik heb er geen af! Ik heb er af! Let's go! Fight fight fight fight fight! Ik ben dood ik ben dood! Eén hartje! één hartje! Hij gaat ook af meneer! Deze guy kan vliegen. Deze guy is dood? Oh, even Hij is, is eigen vallen gevallen. On oh, hij is dood! nee. Het kost makkelijk 5k voor een foo stack steaks. Zitten jullie daar beneden? Jongens, ze zitten alle twee beneden! In de valler! Oké, okay, kut. Verdomme mijn leven! Ik zit in die valler! Kom helpen! In de grote, in die grotte. Ja, ik ben een pearl timer, Andreas. No way dat jullie niet kunnen ik komen. Ik ben er al, Andreas, ja, Ik heb 500 geld. Be good, man! dankjewel. Waar, waar zitten jullie? Dik zakje. Oké, pak die Bartley, pak die Bartley. Oh, Ze hebben water wordt... afgeblokt trouwens. Water afgeblokt. Gewoon we rushen wow. of niet? Gaan we gewoon full senden? Ja. Het was bijna uh, 100 voor één uh, steek. Hou op. Oké. Okay. Ja, okay, oh. nou, ik heb het nu gekocht. Heel veel. Hé hey, jongens! dit? <laughs> uitkomt, Uit, combat? Uit, combat? Uit you, Nee, uh, ik ben uh, Nee! Waar zijn jullie? Oh, jullie zijn op het dak <laughs> nog steeds. Nee, nee. Onder, onder, onder. gast. Oh, ik kan dit niet uitkeppen. Oh, daar. Oh, I'm dead. Bradley is worden echt gedikt, jongen. Maat, ik ben... Hallo boys! ik heb er echt kriekeen. Ah! <tie> ik ga in, nee, ik ben in, ik ben in, ik ben in! <tie> ik ook! Nee, ik Ik ben vol, ik ben vol! Oké, okay, ik ga niet up. Oh! Zek door hier, door hier! <laughs> ik kan <ben> nog in, <tie> Hello boys! Hallo oh, oh boys! Er is er nog één, er is er nog één. een ja, Ik chase die aan. power vol! <tie> Let's go! <tie> oh, ik heb de oh, kill, oh. fuck yes! Hou weg, hou weg van de upside, upside. Ik huip, ik fuck. Oh, kut. Dat is één bij één, voor mij dacht ik. Oh, FUCK! <laughs> ik ben er weer up gegaan. Ja. Zit je dood? Ja. Hij is maar aan het uitkritten. Hij een is... naked is maar aan het uitkritten. <laughs> kun kun ik echt? Hé, <laughs> <laughs> hey, ik ga hier staan. Ik ga hier staan. Ik ben helemaal wega. Nee, Andrées, ga weg, ga weg, ga weg. Dat is één domsta. Dat is echt het. Wie ik ben fucking. Oh, ik hoor hem. Ga erin alsjeblieft. Ja, we hebben hem, we hebben hem, we hebben Hou hem, we hebben hem. Handen weg, hou hem weg, hou hem weg! Fuck jou ja, man! Ik ben bro. Ik ben boven met hem! Hij is in de trap getiefd! Amy, pay me wat geld! Hij nee. zit hierin! Ja, dat zeg ik! Ik heb winkt, man, ik heb winkt. Dat ik misschien so. een van kopen, ik heb 360 geld! Ik zit vast! Poa is oh, Doe maar 2k! Ik zit bij hem! Ik heb hem! Zo, so dood! Waarom stelt hij er in mijn kill? Zo! Zo, dan gaat die stoppen. jongen! Het is niet hier. TR, 2 TR, 2 TR, 2 TR, shift, 2DTR. als je hier beneden bent, shift, als je hier beneden bent, komt shift, shift, shift, shift, shift. Oh, ik dacht even dat hij. Wat doet die... <laughs> deze <a> man?! Wat doet <laughs> <this guy's... laughs> <laughs> <laughs> like oh, man?! Hij wordt gekankt door honderd mannen, man. ik zit er niet meer in, anders was hij redable. Ja, ze gaan redable, ze gaan redable. Loop erin, ik wand van deze guys, als ik deze guy kill, zijn ze redable, en jullie Oké, André, als deze guy is dood. OOOOH! Boys, als ik deze guy kill, zijn ze redable, als ik deze guy... iemand moet gaan Barton. Ik heb geen Bart, dus, dus ik heb ook geen geld. Ik heb een geld, geld over. Ik ben een 1 bij 1. Oh, ja. Dus jullie zagen net eigenlijk het vorige stukje. hoe dat we eigenlijk de hele tijd fighten. Hoe dat we ze eigenlijk op een heel lowe DTR brengen. Op 0, zoveel DTR waren ze. En nu ga je zien hoe dat ik eigenlijk met mijn fiction aan het kloten ben. We waren elkaar een beetje aan het kicken. En een beetje aan het fighten. En toen gebeurde dit. Ze gaan allemaal killen? Killen? Okay. Oh, hij is aan het recorden, oh, nee. Maar, Oké, okay, wacht, waarom, heb ik... waarom ben ik kikkertjes? Ehm. Um, je was toxic. Oh, toxic, oh nee! Je is dus weer aan het rushen, dat gaat sowieso goed. ik Oké, dit is de domste keuze. Nee, nee, niet killen, <lacht> niet killen, Kiano. Als je hem kikt, is de kill en dan ben je dood. Huh? <tomst> Waar de fuck is in? Ik was gepriet. Oh, word. kut. <lacht> <tomst> ik ben wel slim. <tomst> je moet mij heel snel in buiten, bro. Gekke teamers! Wij <laughs> troesen! Uh, uh, <laughs> nee, wij troesen! Wat? Oh, we moeten nog 11 seconden! Je kan pas over 11 seconden, Ja, als je effectje aan het regen is, kan je niet worden. Wat doet deze guy?! No way! Wacht, één, je gaat mijn hoofd heel snel! Ik wil niet combat sector Kom op, kom op, kom op, kom ja, op! Kom op. Kom Kom op, kom op, kom op! <gasps> kom op! <gasps> op! Hou oh, deze guy Ik ga ze helemaal maken! Okay, Hij is tot! Hij is tot! Ze zijn stopt! Hij stopt! Nee, wat? Nee, Ze zijn stopt! Ze zijn Hij stopt! Hij stopt! Hij stopt! Ga weg! Hij oh, ik heb gelijk iets stopt! Hij Hele Hij stopt! Yo! Koude Hij Fucking veel stopt! Hij stopt! Hij stopt! Hij stopt! Hij stopt! Dus je oh my god. Privékisten moet je al checken gast, privékisten zijn al het beste om te checken. Oh my god. Oh my god. We kunnen alles gewoon naar onze base doen hè? Want onze base is fucking drie blokken hier vandaan. <laughs> Ik ga al die brug over. Waar zijn de pots? Waar liggen er... <laughs> de pot? waar al die poten. E al poten. Maar ja. gebeurt er. Natuurlijk zagen andere fictions na een kleine tijd ook dat deze base readable was. En kwamen er natuurlijk op af. En ook de oude fiction leden proberen deze base terug te veroveren. Dus uiteindelijk hebben we nog zware gevechten gehad, nadat ze readable gingen. Er zat iemand beneden, er zat iemand beneden, ik kill hem. nee. Er is iemand, er is iemand, jongens, jongens, jongens. Ik ben aan het Bjorn. Bjorn. Help me, help me, help me. Amy, kijk die boots. kijk die er? Help me, help me, ik ga erop, ik ga erop. ik heb appel. ik heb Twee man zijn er, jongens. jongens, iedereen moet opkomen. Ik was ge'sblieft, ik was ge'sblieft. Ik was ge'sblieft, ik was ge'sblieft. Kom als de ja, sodemieten gast, ja, kom! Ze zijn, van, ze zijn alles aan ja. het lek Ja, ze zijn, zijn alles aan het lek houden. Ja, nou, je moet nu komen, anders zijn we alles kwijt. Ja, kom eraan. aan! Mij bijna, Pas op maar, maar mee. Ben ik verzocht hem. geen dood. Okay, Ik ben dood. Ja, ik ben ook dood dan. Ja, ik ben dood. Kut okay, zo. Kom als de sodemieten gast. Ja, nee, ze zijn What? daar aan het Ze zijn ja. naar beneden. Hebben ze mijn. Ja. Ik heb no, een... hou je back, hou je back! Wat Heb je spullen al gepakt? Die gooi heeft de spullen gepakt. Ja, misschien was die rage een beetje overdreven. Maar toch, um, uiteindelijk hebben we de meeste spullen van de raid kunnen pakken. Misschien upload ik nog het deel van na de raid, want uiteindelijk hebben we nog 20 minuten lang in die base zitten te fighten met dezelfde faction, met andere factions. Dus misschien upload ik dat stukje nog. Ik zie wel wat ik doe met de content eigenlijk nu op PvP. Ik heb eigenlijk nog echt bizar veel clips op PvP want uh, tegenwoordig heb ik er enorm veel op gespeeld eigenlijk. Verrassend veel. Um, ik, had ook mijn, ik heb ook mijn YouTube-berekening teruggekregen, dus. Daar ben ik ook heel, heel blij mee. Ik speel sowieso, of stream sowieso, de EOTW. En ja, um, yeah. ik wil jullie gewoon nog even vragen om een like achter te laten, want dat zou ik echt heel tof vinden. Daar support je me echt mee, dus als je niet hebt geliked, doe het alsjeblieft even zeker. Als je deze video leuk vond, like even. Laat zeker ook even een reactie achter wat je vindt van Gary PVP of je meer Gary PVP content wilt zien, want anders kan ik elke dag uh, wel uploaden. Um, ik heb gewoon één weekje even wat rust genomen omdat school terug is begonnen en ik ben een klein beetje ziek, heel veel hoofdpijn en zo, maar voor de rest gaat alles oké. Okay. Dus ik ga nu terug actief uploaden en um, ja, ik hoop dat jullie in ieder geval hebben genoten, dus um, laat zeker even achter als je nog meer GDPP wilt.